Wil jij naar het prachtige Sicilië? Kijk dan eens op Rons Italië. De specialist voor vakantiehuizen op Sicilië. Van luxe villa direct naar zee tot een geweldig stadsappement. Je vindt het allemaal op Rons Italië. Ik ben er zelf voor jullie geweest.